Goedemorgen, maar eigenlijk niet te laat praten, want mijn vriendin slaapt nog. Het is eigenlijk super druk deze week, want ik ben aan het helpen met het maken van een kortfilm. Nu voor deze film doe ik eigenlijk de productie. Ik ben een beetje de producer, zou je kunnen zeggen. Dus ik regisseer niet of ik film hem niet. Maar ik wilde toch zeker een video maken, want voor de kortfilm hebben we bepaalde lenzen gekregen. Lenzen zijn sowieso iets waarmee dat beeld van de camera echt wel heel erg verandert. Sowieso, als je voor een bepaald project, zoals een kortfilm, zoals wij nu maken, iets speciaals wil doen met lenzen, dan is het niet altijd het slimste om het speciaal daarvoor een lens te gaan kopen. Dat is ook vrij duur. Maar we hebben hulp gekregen van de vriendelijke mensen van Ostro, die ons project wel cool vonden. Dus zij wilden ons steunen. Ze wil ons steunen door ons deze lenzen mee te geven: Vintage 6 Super 16 lenzen. Het zijn gewoon oude vintage lenzen. Maar juist daarom zijn die lenzen extra speciaal, extra cool, en ik ga je proberen uit te leggen waarom. Alright, let's go! In lenzen is dat die super oud zijn. Ik weet niet hoe oud dat ze exact zijn. Ik gok iets van een 20 jaar, iets van een 30 jaar of zoiets. Ze zijn eigenlijk gemaakt voor de Ariflex. Dat is een oude super 16mm camera. 16mm, dat was zo van die filmpellicule. De pellicule wordt amper nog gebruikt, maar bestaat nog wel. Bijna iedereen draait digitaal, op digitale camera's, maar sommige niet. Bijvoorbeeld de televisieserie The Walking Dead. Nu vraag ik mij zelfs af, eigenlijk dat zou best wel eens. Ik ga eens uitwachten. Hè. Technische specificaties. We draaien onze film op dezelfde lens als The Walking Dead. Nice. Uh, het zijn ook super snelle lenzen. Wat betekent dat? De F-stop of de T-stop, want het zijn cinema-lenzen, dan staat er T in plaats van F. Gaat tot 1.2, wat dat echt super open is. Dat betekent dus dat je met heel weinig licht nog altijd kunt filmen. Een heel mooi scherp beeld met hele out of focus background kunt krijgen. Nu, deze lenzen die zijn gemaakt voor een camera, super 16 mm, van een klein formaat. En bijna alle camera's tegenwoordig, digitale camera's, zoals degene waarop ik nu aan het filmen ben, hebben een hele grote sensor. En daarom dat niemand deze bijna nog kan gebruiken. Want als je deze dan op die camera zet, dan krijg je het cirkeltje van de lens te zien. Nu bij Elstron hebben ze eigenlijk voor dat probleem een hele goede oplossing bedacht. Want dus niemand wil de lenzen gebruiken omdat de sensor te groot is. Maar een paar jaar geleden kwam deze camera uit. En die verhuurde ook bij Elstron, samen met die lenzen. En dat was de grote kritiek op deze camera toen die uitkwam. Hij kan raw draaien, super klein, super cool. Maar de sensor is zo erg klein. En voilà, het antwoord is er. Plots is er een superkwalitatieve digitale camera met een super 16 mm sensor. Dus die lenzen passen daar perfect op. Laat staan eigenlijk creëert je beelden die nog nooit eerder zijn gemaakt, want je pakt oude lenzen die gemaakt zijn voor pellicule, voor super 16, dus eigenlijk niet digitale opnameformaten. En je gooit er superkwalitatieve RAW digitale formaten tegenaan. Wat ik heel leuk vind aan oude lenzen is ook dat ze vaak kleine foutjes hebben, dus deze zijn oud en je merkt dat, ze zijn wat stroef, het licht dat ze binnen laten, soms doen ze eens rare dingen, maar juist dan maken ze zo net wat specialer, omdat, weet je, iedereen heeft zo een goede schikke lens en dat ziet er dan kei cool uit, maar deze zijn ook scherp, zijn ook super vet, maar af en toe is er zo toch net iets af, waardoor het zo toch een beetje anders is dan de rest en dat is ook wel leuk. Nu ik moet zeggen als je kortfilms wilt maken met zo'n klein crewtje met een paar mensen en je hebt eigenlijk niet veel geld en je wilt zo één dag een paar coole dingen, je kunt zo echt een pakket met dat camera, deze lenzen, een, een, een, een shoulder rig, een extra batterij die je eraan kunt hangen en D-filters dat is echt een degelijke setup waarmee je echt zot kwalitatieve beelden kunt schieten en dat ja, dat is eigenlijk Keislim van hen gezien om dat zo te combineren. Nu dat ik die lenzen in actie heb gezien. Ik denk dat ik zelf ook wel eens iets kleins wil doen. Gewoon om die lenzen uit te proberen. Want ze zijn echt, ze zien er ook gewoon zo fancy uit. Dat is super vet. Check. Ah. Alright. Dat was, uh, dat was ik over het nut van oude lenzen. Man, echt. Vintage lenzen, jongen. Het is het, is, het, is het einde. Het is echt het allercoolste.